De rivier, die groenlanden, waar de... daar die zitten hier in de zon dus die gaan niet Maar het zit daar ergens. En kruis. Om te zeggen, hier woon ik. Ja. Ja. ja. En andere vossen opgedonderd, zoiets. Ja, meer. Ja. Een stengel is altijd gewond, maar bij de zeggen zijn ze altijd driehoekig. Dus als het goed is voel je ze een niet. En het zijn heel veel ja, ja. Met een beschrijving erbij de van die drama Het is een beetje geel en een beetje paars. En... Er zijn sommige, sommige zijn wit. Heb je hem? Zie je, is het weer een beetje gelig. Mm. Ja, dat is een heel apart. Wat is dat, want ik heb klaar kan? Ja, dat gaat uh, Regenwater is zuur. De soorten die daar echt bij houden, uh, van houden is uh, veenmossen, maar ook uh, veenpluis. kraai en dan de heb je de struik alle droog soorten hier. Ja. En wat, de lavendel De lavendel uh, die staat echt in de hoogveentjes. Ja.